Bro, deze guy gaan we nog fucking hebben ook, omdat hij gewoon fucking oneerlijk speelt. Hey, uh. yeah, we zijn big, bitches. Oké. Okay. Yo, leuk je kennen in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag zijn we terug op een nieuwe. Server, Yo, Frisky Games. Kan ik een kid.? Oh, get freak. Kan ik dat fucking? Nou. Nah. Easy, let's go, PvP, you know. Ja. Yeah. Oh, oh, oh, mensen, mensen, mensen, mensen, mensen. Sure. Deze guy is niet eerlijk, deze guy gaat met soort naaien. Geen pots. Oké, okay. joe, en hij heeft er een cap in, man even, wat een hond, oh kut, haha, dat is echt heel gemin. Even, een rot, even rot, min. Ja, yeah, ik ga maar capelen vriend, hij heeft er al twee gebruikt. bezig. Ja, ja, kom op bro. Je hebt er al drie gebruikt, of vier. Ik heb geen idee meer. Nee, fire. Hij gaat blijven kaiten. Viskind. Kom op bro. Firebow. fire bro. Ik ga echt blijven rennen. Ik ga blijven rennen. Eh? Of nee? I'm oh kut. Oh kut. Oh kut. Oh kut. Oh kut. Oh kut. Dat is mis bro? is mis? Nice. Nip ik, Kom aan, on, heeft hij geen Pearl Ik denk dat hij geen Pearl heeft. heeft. Even wachten tot ik een pro gebruik. Dat kan ook. Hij heeft nog steeds gips. Oh, hij speelt vals. Oh. Okay. Ik heb hem wel, maar ik kan hem natuurlijk niet voor altijd hebben. Come on. Gast, yes, ik steek deze stok. Oh, dit oh, is awkward, dank je. Bro, deze guy gaan we nog fucking hebben ook. Omdat hij gewoon fucking oneerlijk speelt. Nog! Bro, deze guy. Kan zijn keer of zoiets iets breken? Zo? Nee. Oh my god. Mag ik. Oh, hij had super veel caps. Wat, wat een hond. <lacht> wat? Hij heeft zichzelf doodgeprolt. Oké. Okay. Maar ik heb geen fire. Heb jij een boog met fire? Waarom geef je me dan fire? <lacht> dan ga ik mijn EC stoppen hoor. Heb je al speed ingenomen of wat? Nee, nee. <lacht> Ja, dat komt omdat je zo slecht bent. Let's go. Oké, okay, laat me. Gast, die moet je bek Nou, nah, easy boost spam. Ja. Yeah. Huppa. Oh. Huppa. Huppa. Bro, met de kut heng... <tie> Eén hap. <lacht> Wat ben je rond mijn fucking pijl aan het dansen hier? Just. Yes. Je bent me gewoon echt. Je bent me gewoon echt aan het maken voor iedereen. <lacht> oh my god. Minecraft content, jongens. Beter dan Gerlof. Godverdomme, ik haat je. Oh, oh nee. Mijn enige voordeel is een fucking vissing, eh, uh, een boog. Even één tegen oh. Oh. Je bent. je, je geeft mij zoveel disrespect, wist je dat. Ik word. Nee, Zon, ga je zonder helm doen. No balls zonder helm. Als ik jou kan aanraken, dan... Ik heb misschien inderdaad nog wel iets van maken, weet je. Nee, maar bro, hoezo? Die kushengel! Ik, ik haat hengels, schat. Ik... Zo... Je... Kijk, mama, ik speel een spelletje en dan moet je zo mensen hitten met een hengel. En ja, dan, dan word je zo supergoed in het spelletje, zo mensen hitten met een hengel. Want ja, weet je. Ik haat dit kut! Yo, ik ga eens een PvP-server maken zonder vishengels. En ik noem het anti-vishengelserver. server Easy. Easy. Easy. Gewoon, klaar. Delete het, gast. Delete het. Je bent gewoon totaal gedelete. Easy, dit. Jongens, gg. We gaan zo als op doen, zo. Gg, boys. Gg. Twee. Dus één speed en één fire, is, hè. Oké, okay, wat doen we? Direct speed innemen of wat? Maar ik heb toch geen flame. Ah, okay. je bent Omdat je zo slecht bent. Oh, kut. Je hebt toch Speed in Zijn op. Ja, je bent gewoon slecht. Oh, die arrow. Wauw, <laughs> wow, ik zit met speed. Je zit sowieso. Misschien ben ik gewoon te goed met speed. Het doet me echt herinneren aan een fucking oude lens fight. Oh my god. Oh shit, bro! Laat nou, me niet zo schiet. Zit je nu serieus mee... Kijk, zwart ga je nu... Oké, okay, niet disrespect, oké. Okay? What the fuck? Die pickaxe, Wat the fuck? Wat is die pick... Well, Hallo? Mensen? Hallo? Um... Hallo? Yo, of ik snap hier iets niet, of dit is gewoon echt... rare heks of zo. Wat de... The...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 Jij bent zo vervelend! Hopelijk vond jullie deze video leuk. Ik probeerde deze keer eens wat anders te doen. En eigenlijk vond ik het best wel tof om nog eens op een, ander, of ja, een PvP gerelateerde video te doen dan mijn andere video's. Um, ik wil stotlijk bedanken voor het meedoen. En ik wil ook die andere guy die dat mij random 1 vereende, ook bedanken voor het meedoen. ik echt super bedankt voor het vals spelen. Echt tof man. Um, en ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Laat zeker even een like achter, 30 likes zou super ascent zijn. Speel zeker op play.fruziegames.nl, zeker toch? En uh, ja, dan uh, zie ik jullie de volgende keer terug. Doei!